Kan je beter uh, communiceren naar de ouder. Want als wij iets over een, uh, een nerf gun gaan vertellen, en dan waar een kind heel erg enthousiast van wordt, die gaat vervolgens aan de ouders. Mam, ik wil een nerf. Maar die vergeten dan waarschijnlijk bij te zeggen. Maar dan moet je wel kopen bij Intertoys. Dus je moet. Dus enerzijds bij een kind heb je een soort van dubbele boodschap. Je hebt wel het speelgoed is dan wel het onderwerp, maar de, de, de sfeer eromheen is echt intertoys. En uh, ja, de mensen met het uh, met portemonnee, dat zijn toch de ouders?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 Hallo en weerom een nieuwe Hello Masters. We komen bijna bij opname 50 en de laatste keren hebben we veel gesproken met B2B marketers, maar ook met een aantal retail marketers, zoals bijvoorbeeld met CMO van Blokker. En vandaag zitten wij met een collega, Nicole Babay. Zij is de head of marketing van Intertoys, de welbekende speelgoedwinkel van heel Nederland. Welkom Nicole, hoe is het vandaag? Heel goed, dankjewel. Ja, wat goed. Um, dus je bent al uh, uh, nou, een tijdje bij, uh, bij, of tenminste vorig jaar heb je de overstap gemaakt naar, uh, naar Intertoys. Uh, maar je hebt daarvoor heel veel meer gedaan in de evenementenwereld en in de tijdschriften. Kun je misschien even kort uh, ons meenemen in uh, wat je tot nu toe gedaan hebt in jouw loopbaan? Ja, uh, nou ik ben begonnen uh, met een congresorganisatie op het gebied van interactieve media. Toen kwam ik terecht bij uh, toenmalig uh, Salema, was ik daar marketingmanager van uh, uh, diversiteitsschriften, uiteindelijk van uh, Beaumonde als marketingmanager. Toen heb ik nog een uh, periode bij Thomas Koek gewerkt als uh, e-commerce en partnership manager. En um, ik heb tien jaar lang uh, voor de rij gewerkt. was verantwoordelijk voor de huizenbeurs en negen maandenbeurs. Dus eigenlijk in, daar, in, in die hoedanigheid was wel heel veel de vrouwelijke consument, zeg maar, uh, de rode draad in uh, de vrouwelijke boodschap. De rode draad in mijn uh, carrière. En ik heb um, op een gegeven moment dacht ik: na tien jaar rij, ik, uh, ik wil wel wat anders. Toen ben ik um, mm -hmm. uh, in een hele korte periode voor mezelf begonnen en heb ik online events uh, georganiseerd wat super leuk was en ook nou, niet toevallig maar in de, in de, in, tijdens corona zeg maar, dus het was ook echt heel erg booming en, um, en op een of andere manier toch in contact geraakt met uh, uh, Intertoys en nou, de stap weer gemaakt naar, uh, uh, naar een vaste baan. Ja, super, super. Hey, en ook wel interessant dat jullie tijdens coronatijd een mega groei hebben doorgemaakt, hè? Uh, Gingen mensen gewoon veel meer uh, boardgames spelen of was het meer uh, gewoon, uh, uh, gewoon online games? Uh, hoe is die goed tot stand gekomen? Uh, nou, ik moet je wel even corrigeren, maar het was meer ondanks de coronacrisis hebben we een uh, groei doorgemaakt. Want ja, inderdaad, in het begin, ah. begin van de coronacrisis, toen um, uh, waren de scholen dicht en de winkels open. Wat voor intertoys ja. natuurlijk uh, best wel goed was. Want uh, mensen wisten niet wat ze konden nergens naartoe met de kinderen. Dus dan gaan we lekker naar de intertoys. Dus die ging heel goed. Ja. Maar op een gegeven moment gingen natuurlijk wel um, uh, kwam er echt wel een keer de lockdown uh, eind 2020. Um, ja. Zo vlak voor kerst. En die heeft wel eventjes. Um, ja, en, en in die tijd was natuurlijk ook wel echt heel veel spellen, wat natuurlijk uh, verkocht werd, maar ook beetje uh, spelletjes, um, uh, uh, Lego, noem maar op. Dus, dus daar, daarin zat absoluut wel een, um, uh, een, uh, een uplift. Nou ja, na, toen we dicht moesten en we, uiteindelijk zijn we toch echt best wel lang dicht geweest. Dat was natuurlijk wel echt een stuk uh, minder, zeker in het begin, want er was het alleen maar um, online bestellen. Later mocht op afspraak en klik en collect. Nou, dan heb je al wat meer, dan kan je gewoon naar de winkel toe. Um, ja. Maar goed, de afgelopen uh, zomer hebben we echt een hele goede zomer gedraaid. Want um, als het slecht weer is, uh, is het voor Intertoys ook weer goed. <laughs> dus als je niet... Mm. Um, en heel veel mensen bleven natuurlijk ook in Nederland uh, op vakantie. Dus wat dat betreft is dat ook weer heel goed voor Intertoys geweest. Um, nou ja goed, en helaas uh, aan het einde van het jaar moest ze dan toch weer dicht. Um, maar wel gelukkig met het feit dat we click, wel klikcollect open konden houden. En dat maakte in die tijd dat het ook dat heel snel natuurlijk helemaal vastliep met bezorgen. De, de Was het voor ons natuurlijk ideaal dat je gewoon naar de winkel toe kon gaan en alsnog je kerstcadeautjes kon halen. Ja, helder, helder. En hebben jullie, uh, net als bij Blokker, ook uh, de trend ingezet om, uh, om je medewerkers uh, zelf in te zetten om uh, uh, spullen te, uh, die verkocht waren online, uh, om die persoonlijk te bezorgen? Ja. Of hadden jullie een andere strategie? Ja, nee, dezelfde. Hadden dus, en dat was met de eerste lockdown, uh, toen we dus alleen maar uh, online bestellingen konden doen. Toen, um, uh, daar liep natuurlijk ook, uh, uh, uh, daar moest ook echt capaciteit bij om die online bestellingen maar bij de mensen te krijgen. En uh, ja, iedereen zat thuis, dus iedereen had zoiets van, kom op, laten wij uh, zelf die bestellingen gaan wegbrengen. En dat maakte wel, ik, ik moet wel zeggen, ik was er dus in die tijd niet, maar ik hoor, als ik dan van mijn collega's hoor over die tijd, dat ze echt vol trots naar die tijd kijken, dat het gewoon echt um, ja, met z'n allen gewoon het beste ervan willen maken. En dan gewoon zelf op de fiets stappen en, uh, en die cadeaus naar mensen thuis brengen. Dus dat is wel een, heel mooi, een, uh, ja, een hele mooie uh, uh, beweging. Ja, super. Hey, en uh, wat koop je zelf bij Intuitories? Wat is je laatste aankoop geweest? Mijn laatste aankoop dat was vorige week. Tijdens de puzzelweken heb ik uh, drie puzzels voor mijn moeder gekocht. <laughs> oké okay. ja, ja, helder. Ja. Leuk. Um, Hey, en uh, vertel eens een fun fact over Intertoys, want hè, het bestaat al uh, ontzettend lang. Um, maar wat zijn de dingen die wij als, als nou ja, buitenstaander uh, van Intertoys misschien niet weten, die wel leuk zijn om te weten? Ja, nou, inderdaad. We zijn nu uh, 46 jaar bestaat Intertoys al. Um, wat ik wel uh, wat ik leuk vind van Intertoys, en dat, um, dat hoorde ik uh, de CEO van uh, Blokker ook zeggen, dat het af en toe wel voelt alsof je voor een, um, een, uh, een start-up werkt. Want het is, um, het is eigenlijk best wel uh, klein en, um, en, en, en overzichtelijk. Weinig lagen. En uh, compleet vernieuwend. Dus compleet. We zitten echt met, met de om-channel-strategie. We gaan echt. Echt gewoon de goede kant op en wat je vandaag bedenkt uh, mag je al gisteren uitvoeren. Dus wat dat betreft um, is aan de ene zijde gewoon een heel mooi merk waar iedereen echt ook nostalgische gevoelens bij heeft. En overal waar geen intertoys of even weg is geweest komt kom je terug en dan oh gelukkig we hebben we het zo gemist. Weet je, het was een heel fijn uh, merk waar iedereen goede gevoelens bij heeft. Um, opereren we gewoon echt af en toe als een, als een jonge hondenbedrijf en dat vind ik wel een, een, een, een hele leuk contrast. Ja, super. Want jullie hebben, uh, zijn uitgegroeid tot, uh, als ik het goed heb, 250 winkels in Nederland. Nee, ik zat ook op jullie uh, Instagram te kijken en ik uh, zie dat jullie ook uh, elke winkel uh, bijna zijn eigen Instagram kanaal heeft. Hè, van Intertoys Barneveld tot uh, Intertoys Spakenburg. Nee, ja, we hebben, ja, we hebben 220 uh, filialen hebben we. En binnen vijf jaar gaan we uitgroeien ah. weer tot 250 filialen. We willen eigenlijk gewoon... Volledig uh, uh, dekkend zijn in, uh, in Nederland. Nederland. Dus toch blijven groeien in fysieke locaties, terwijl anderzijds, natuurlijk, e-commerce uh, ook booming is. Uh, hoe ziet jullie uh, ja, succesvolle retailstrategie eruit voor de komende jaren? Ja, zoals ik net zei, het is echt een omni-channel-strategie. Dus uh, ook e-commerce ja. gaat bij ons uh, uh, erg omhoog. En uh, hoe wij eigenlijk ook de winkels inzetten. Eén, we willen gewoon overal dichtbij zijn, bij iedereen dichtbij zijn. Maar we gaan de winkels ook als last maal uh, gebruiken om um, uh, het laatste stukje naar de klant toe te brengen, de, je cadeau. Dus eigenlijk kan je het zien als de, een antwoord op de, de flitsbezorgers die dark stores hebben. Nou, dan hebben wij het licht aan en uh, zijn wij winkels, maar vanuit daar gaan we ook bezorgen. En uh, dat doen we ook vanuit, ook vanuit een duurzaamheidsstrategie. Dat we niet overal met busjes hoeven te rijden en dat je um, uh, met je fiets... Zeg maar, uh, uiteindelijk het cadeautje bij iemand thuis kan brengen. En wat nog mooier is, is dat ze met de fiets naar ons toe komen. Met onze Click and Collect service. Want dat, um, uh, moet zeggen, uh, gemiddeld is de, van de online bestellingen wordt 50% alsnog in de winkel opgehaald. En, ja. Um, nou ja, dat was natuurlijk voor kerst, was dat. Uh, 100%, maar dat oh, is echt heel hoog. Um, ja. Dus dat, dat is zeg maar onze strategie waar we natuurlijk gaan. Dus zowel online als offline. En ja, je kan heel moeilijk die twee dingen uit elkaar halen. Want er, je ergens uh, haal je uh, je inspiratie uit, ergens bestel je, ergens haal je het op. Eigenlijk is het allemaal in elkaar verweven. Dus um, het is een uh, echte omnichannel om channel strategie. Ja, nou ja, en is dat ook het antwoord op bol.com? Want hoe differentieer je zeg maar, dan ten aanzien van uh, ja, toch wel de dominantie van bol.com? Ik uh, kan me ook zo voorstellen in jullie uh, categorie uh, van uh, producten. Ja, zijn, of Is het dan het echt een locatie? Ja, we hebben echt wel een hele unieke positie. Wij zijn wel echt een, uh, een speelgoed specialist. En wij hebben echt wel een, een, een functie om één, om een inspiratie op te doen. Mensen komen echt naar de winkel toe om, om te kijken wat is om geadviseerd te worden. Uh, daarnaast hebben we ook wel echt een functie als, uh, als uh, fun shoppen. Dus wanneer je de stad ingaat met je kinderen, dan zeggen we als um, gekscheren dat wij net zo hard met McDonald's uh, uh, concurreren. Want je gaat met je kinderen naar de stad. Nou, en als beloning mogen jullie of naar McDonald's of naar Intertoys. Dus dat soort, um, dus wij nemen echt een, absoluut een hele andere positie in dan, uh, dan Bol. En, um, nou ja, als ik zeg, op het moment dat het echt heel druk is, dan, um, uh, dan hebben wij weer een voordeel omdat wij zoveel uh, kleine hubjes, kleine DC'tjes eigenlijk hebben waar we vanuit we kunnen, um, uh, de, de bestellingen rond kunnen brengen. Uh, dus dat kan, ja, ja. Het is, kan, het is een antwoord op bol. Ja. ja, helder, helder. En als je kijkt naar, zeg maar, wie is de beslisser uh, voor, uh, voor intertoys en voor de spullen in de winkel, is het dan vaak de ouder of de kinderen? En hoe positioneer je, zeg maar, je merk, uh, uh, ja, zeg maar, naar de, naar de key decision maker, om het zo te zeggen? Ja, dat is altijd, dat is wel een, een, een, een lastig. Ding. Wij wij, je, je moet echt twee verschillende uh, communicatiestrategieën zeg maar, hebben. Enerzijds is het, is het heel belangrijk om het kind te verleiden om naar de inentorst te gaan. Dus de magie van de winkel op die manier over te brengen. Maar wanneer het uh, uh -huh. speelgoed je boodschap is, wanneer het speelgoed de hero is, dan kan je beter uh, communiceren naar de ouder. Want als wij.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 Ja, helder, helder. Dus een twee-sporen-beleid, zeg maar, wat betreft uh, communicatie. Ja. ja. Um, hey, vertel eens wat over de rol van marketing binnen, binnen Intertoys. Hè. Um, is marketing uh, ook een directiepositie? Uh, uh, hoe verhoudt het zich zeg maar, tot de andere uh, ja, key uh, competenties binnen het bedrijf? Het is geen uh, directiepositie, We hebben op zich, um, uh, maar het, zit, het is gewoon in een managementfunctie. Dus uh, het verhoudt zich tot inkoop, het verhoudt zich tot business development, daar, weet je, op, dat, uh, op dat vlak. Um, ja. En ja, en de, de rol daarvan is heel duidelijk dat wij echt, dat is ook de opdracht die we hebben meegekregen, we moeten gewoon echt weer het gevoel geven uh, aan een merk. We hebben ook um, net uh, um, een hele nieuwe propositie neergelegd um, en waar we voor staan. Dat is gewoon echt uh, met de pay of go play. Dus in die zin willen we eigenlijk iedereen aanzetten tot spelen. Van jong tot oud. En dat moet overal, uh, overal voelbaar zijn, overal zichtbaar zijn. Um, en dat is de, de, de rol van de marketing, is dan echt om het, het, um, in de toys weer een voorkorstpositie zeg maar, te krijgen. Want je kan. In heel veel plekken kan je, zoals je net al zei, je kan ook bij Bol je speelgoed halen. Maar je moet echt een voorkeurspositie krijgen van nou, ik wil het echt bij die enige speelgoedspecialist hebben. Daar waar de magie gebeurt. Dus dat is eigenlijk de, de om het speelgoed heen. Want de zeg maar, inkoop die, die, die zorgt voor, uh, die weet de trends. Die, die koopt al een half jaar of driekwart jaar van tevoren in. Dus daar hebben wij totaal geen, uh, geen invloed op. Maar het, wij moeten gewoon echt de, het gevoel geven aan het merk. Ja, helder, helder. En als je dan kijkt naar je kanaalstrategieën, er zijn natuurlijk ontzettend veel kanalen waar je uit kunt kiezen als marketeers. Jullie doen ook veel in het social domein, als ik het goed heb ook veel op TikTok bijvoorbeeld. Ja. Uh, kun je iets meer vertellen over uh, nou, misschien de wat nieuwere kanalen waar jullie recentelijk mee gestart zijn? En uh, heb ik heb eigenlijk twee vragen, waarom start je voor die kanalen en, uh, en wat heb je tot nu toe geleerd? En wat zijn misschien goede learnings voor de marketeers die naar deze podcast luisteren om mee te nemen als zij bijvoorbeeld ook met TikTok gaan starten? Ja. Uh, ja, we zijn in september gestart met uh, TikTok en we zitten inmiddels al op uh, 32.000 uh, volgers. Dus er is gewoon echt een, een enorme groei ingemaakt. Um, wat wij hebben uh, is wel voor onze eigen, voor de hoofd in -toys account, want ook heel veel filialen hebben hun eigen TikTok. En dat moedigen we ook echt aan, dus je, um, dat iedereen zijn eigen TikTok uh, account heeft. Maar voor het hoofdaccount hebben we wel... Uh, voor gezorgd dat we dit samen met een bureau werken en daarmee gewoon echt de hele kwalitatieve leuke filmpjes um, uh, in gaan zetten. Dus niet met, je, met, met de telefoon zeg maar gemaakt, wat, ook heel veel, um, wat je ook heel veel ziet op TikTok. En dan bovenop de trend ja. zitten. Dus Dat is de handel dat je weet van wat, wat, wat gaat TikTok boosten, welke challenges komen eraan, welke muziek um, is de aankomende maand uh, uh, heel populair waarop gezocht wordt. Um, dus dat soort je moet eigenlijk bovenop de trend zitten. Uh, je moet het niet zien als een, uh, als een verkoopkanaal. Het is gewoon echt een heel goed kanaal. Om een, een he wij, wij nemen ook alles op in Intertoys filialen. Dus daarmee willen we de magie mm -hmm. van, het, uh, van, van de plek, zeg maar ook weergeven. Um, en daarmee. Nou ja, en wat, als we bijvoorbeeld geleerd hebben, wat, wat, wat heel veel. Uh, want je, je, het gaat eigenlijk om je engagement. Hè? Dus hoeveel, naast dat je heel veel bereik wil hebben, wil je ook dat mensen heel veel uh, gaan reageren. En um, waardoor je dus weer vaker op de tijdlijn komt. Nou, wat we dan wel geleerd hebben is dat je bijvoorbeeld wel echt goed die interactie moet aangaan. Dus weet je wel, je vragen om de comments, vragen om hier te klikken, weet je, dat soort dingen. En elke keer weer een ander grapje uh, uithalen. En we zijn inmiddels ook gestart met um, een TikTok Academy binnen uh, Intertoys. En dat maken we eigenlijk voor alle filialen, maken we iedere maand... Een um, one-pager van: oké, okay, deze challenges die worden echt enorm hot aankomende maand. Uh, deze muziek is goed. Hier moet je op letten, qua, uh, belichting, ik noem maar wat. Uh, we hebben ook een WhatsApp-nummer opengesteld. Dus wanneer je je eigen TikTok eventjes kan uploaden. En dan gaan we nog even vragen of uh, even aanwijzen geven. Nou, ik zou dit en dit en dit aanpassen. En dan um, zorgt het voor meer, uh, voor meer bereik. En dat. dat dat is, ja, dat, dat werkt heel goed. En, uh, en, da, en ik denk ook dat we met z'n allen, door op dat, dat er meerdere uh, uh, intertoys zijn met hun eigen kanaal, dat we elkaar daarin kunnen gaan versterken. We gaan ook challenges onderling doen. Weet je wel, wie, wie, uh, uh, ja, wie, wie van de filialen kan de beste TikTok posten? Ja, leuk ja. zeg. En hoe meet je dan uh, succes? Wat is dan het succescriterium? Is het gewoon uh, engagement? Is het reach? Uh, is het, uh, het aantal volgers? Hoe haal uh, je zeg maar, de businesswaarde uit uh, TikTok? Ja, de, de aard is engagement natuurlijk het belangrijkste. Dus dat is. Uh, um, je hoopt dat. Uh, um, en, en de volgers. Dus je, je, we zien elke dag dat het gewoon uh, toeneemt. Dus dat is dan goed. En dan kijk je naar het bereik van je post. Um, het fijne is dat, uh, is dat op een gegeven moment um, kan je post gewoon in één keer opgepakt worden. Dan is je heel leuk en dan kan het in één keer heel hard gaan. Dus dat is altijd maar even ja. afwachten. Dus we kijken dus naar, naar volgers, naar bereik en de engagement. Dus hoeveel likes komen, komen erop. En dan, dat maakt een TikTok goed en uh, niet goed. Hoe bouw jij een top team? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten?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 Van grote verzekeraars tot snelgroeiende start-ups, topbedrijven, werken al met het Flexteam van Hellomaas. Ga naar hellomaas.com slash Flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. En wat betreft andere kanalen die je zou kunnen inzetten, bijvoorbeeld influencers, zet je die ook in en als je dat dan zou doen... Uh, richt je dan meer op de ouders, uh, omdat die de portemonnee hebben, of toch op de kinderen, omdat zij eigenlijk de aankoop initiëren? Ja, we hebben uh, een influencerscampagne dit najaar gehad. En dat begon eigenlijk, um, uh, eigenlijk in september. Toen begonnen we met uh, uh, de verjaardag vieren van 45 jaar, into toys. Uh, uh, en dan hadden we tien... Uh, mama-slash-papa-influencers en één kind influencer En die lieten dan de verjaardag vieren. Vervolgens kwam het speelboek uit, lieten we daar wat over posten... en vervolgens kwam het dan Sinterklaas en Kerst. Um, en de toy-testers hebben we trouwens ook nog. We lieten de, de kinderen van de influencers... die lieten we allemaal uh, uh, leuke gele capuchonnetjes aantrekken... konden uh, speelgoed gaan testen. Um, Oeh. Dat is, op zich was het, is, is dat heel goed gegaan. Um, ik moet wel zeggen dat uh, um, ik, ik, vind het, ik vind het altijd wel, een. een, een, een je, je hebt heel veel bereik. Dus daar ben ik dan altijd wel heel erg tevreden over. Maar dan uh, het is het best wel moeilijk meetbaar. En ik weet dan ook niet zo goed hoe, hoe goed het blijft hangen. Ik, ik, ik heb ook niet zo inzichtelijk ja. als jij als, als uh, je bent gewoon op Instagram aan het kijken, en je, en je ziet zo'n gesponsord bericht, wat het nou echt daadwerkelijk doet in de hoofden van de, uh, van de mensen. En ik. Merkte wel zeker bij de, de, de, de kind-influencer en kind, zij was uh, 17 of zo is zij. En die werd echt wel gevolgd ja. door jongeren. Alleen het was wel echt een mismatch, omdat zij zat gewoon in haar... Uh, zij werd net jongvolwassen, dus zij wilde eigenlijk meer posten van... oh, ik ga naar Albevera, ik ga daar gezellig stappen, weet je. In, in die fase zit zij. Ja, dat, en, ja. en dan kan je nog wel hele jonge volgers hebben die dat heel leuk vinden. Maar die connectie met speelgoed stoel gewoon helemaal nergens op. Dus dan dachten we van oh ja, dit hebben ja. we gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Ze had de juiste volgers. Alleen ja, het komt natuurlijk heel ongeloofwaardig over als zij in één keer met speelgoed. Dat eigenlijk achteraf gezien oh, is het natuurlijk een no brainer. Maar daar hebben we wel echt even, even moeten bijschakelen. Toen hebben we gewoon haar. Wat was het, haar neefje erbij gehaald, dan ging ze maar een cadeautje kopen voor haar neefje dat soort dingen. Maar dan denk je van, oh ja, zo'n kind-influencer, dat is dan, die, dat, dat werkt niet helemaal. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat je ook met leeftijd zit van, wie, wie doet dan de aankoop als kinderen en, en, en wie kan je al inzetten als influencer, dat er wel een gap tussen ja, zit. ja. ja. ja. Inderdaad. Um, hey, kun je nog iets meer vertellen over andere marketingkanalen? We hebben nu veel over social-kanalen gesproken. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon hey, misschien wel wat meer traditioneel, als e-mail marketing. of uh, uh, ja, website landingpages uh, om conversie te, te boosten. Zetten jullie die ja, ook in? Ja, zeker. Wij, uh, um, wij werken natuurlijk heel veel. We hebben een eigen uh, SEO specialist in huis. die uh, bekijkt waar er veel op gezocht wordt. en daar worden dan de, de landingpages op gemaakt. Um, we hebben twee keer per week hebben we een nieuwsbrief uh, waar we eigenlijk al onze acties op zetten. Um, maar daarnaast hebben we ook, we zijn wel heel erg uh, verminderd, maar we hebben ook nog drie keer hebben we nog een folder waar we vorig jaar um, mm. tien keer volgens mij hadden, of dertien keer. We hebben we nu naar drie keer nog een folder? Dus we wel, willen wel echt um, uh, terugdringen in, in papier. En dan in digitale folders. Dus dat, uh, daar hebben we er dan ook wel weer veel van. En ook nog wel tv. En, dat, um, en soms past dat gewoon heel goed. Als je kijkt naar afgelopen jaar, uh, hebben we um, met Lego Masters. Het hebben, hebben was eigenlijk een, een gouden driehoek. Dat was van Lego Masters, Lego en wij. Dat, uh, dat matchte zo verschrikkelijk goed, dat um, aan alle kanten klopte het. Wij zijn gewoon de retailer waar je Lego koopt. Uh, de content is puur Lego. En uh, het, het zet aan tot spelen. Iedereen uh, wil Lego en, en, en wij, waren dan, wij zeg maar zijn de, de, de verkopende partij daarin. Dus dat, was, dat heeft heel goed voor ons uh, gewerkt. In één keer stonden we bij iedereen weer uh, uh, op de kaart dat wij... Um, yeah, uh, dat we de plek waren waar je, waar je speelgoed en ook Lego kan kopen. Ja, helder. En hebben jullie, denken jullie dan bijvoorbeeld ook aan concepten waarbij je de winkel meer gebruikt als een soort van experience plek? Je hebt natuurlijk ook uh, van die Lego flagship stores in bepaalde grote steden. Uh, uh, denken jullie ook meer dat je de retailruimte, behalve dan zo'n darkstore concept waar je het eerder over had, hè, om de delivery heel efficiënt te regelen. Maar dat je anderzijds ook de fysieke winkel kan gebruiken om daar bijvoorbeeld nou ja, fysiek die nieuwe uh, spellen uit te proberen. Ja, nee, er, moet, er komt absoluut meer uh, uh, beleving in de winkels. En dat is ook die propositie waar ik net over had, dat GoPlay, we moeten echt aanzetten tot spelen. En dat is, op het moment dat je zelf speelt in een winkel, dat, dat zet ook aan tot uh, dat iemand anders het wil gaan spelen. Heel erg, de, ja. de, de beleving, we willen absoluut niet doorschieten. Dat is wel een, een ding, we willen niet uh, een, een, een half pretpaard maken in... Uh, uh, in een Intertoy's winkel, want dat heeft die functie hebben wij helemaal niet. En uh, een aantal jaar geleden um, is dat wel even de koers geweest. En nou, dat heeft direct uh, in die winkels waar dat zo was direct tot enorme omzetdaling geleid. Dus dat, dus het oh. moet, we zijn wel gewoon een speelgoedwinkel en dat is eigenlijk al beleving genoeg. En komen, mm -hmm. uh, nou ja, we gaan wel absoluut meer, meer dat je zelf, het is dus even met corona uh, tijd het ook even wat minder geworden. Je, je kan bijvoorbeeld met, met zeg maar die lego tafels waar je kan spelen, nou, dat is dan even niet hygiënisch. Dus daar moesten we dan eventjes mee stoppen. Maar dat soort dingen komen ja. uh, absoluut wel weer. Um, maar een... Heel, ja, het zou mooi zijn als we ergens één flagship store kunnen doen A la Rituals of zo, weet je wel, dat je een hele, uh, dat zou ik wel heel mooi vinden als dat, maar dat op zich is dat niet een doel op zich of zo, wat, uh, um, nee, het moet echt, de winkel zelf moet gewoon, uh, eigenlijk is het speelgoed zelf is al een mega beleving en um, uh, ja, echt voor, voor een, voornamelijk voor een kind, gewoon uh, heerlijk om hier rond te lopen. Ja, helder, helder. En heb je nog andere tips voor, voor mensen die ook in de retail uh, marketing leiden? Waarvan je zegt van god, dat, dat, dat werkt gewoon bij ons heel goed. Misschien niet echt een campagne, maar meer hoe je gestructureerd iets opzet. Uh, waarvan je denkt dat is wel handig om ook uh, te delen. Nou, ik vind, en dat is, dat is wel iets waar ik dit jaar op in ga zetten. Uh, het, het wordt steeds belangrijker om gewoon eigen, eigen content te hebben. Um, zeker ook met cookies, uh, uh, adverteren wat erbij komt, want eigenlijk is er steeds je, je, je data is elke keer maar van een ander. Dus wij gaan wel meer op inzetten op, op, op eigen data, op eigen content, um, zodat je, ja, zodat je het, het, het, de, de boodschap zeg maar bij je houdt. Het moet niet, niet zo vluchtig zijn. Dus dat is, dat is wel een, een, een learning die ik eigenlijk in dit half jaar al, al heel sterk heb geleerd. Het is, um, je, moet, je moet het, ja gewoon bij jezelf houden. We gaan nu kijken of we YouTube-series kunnen gaan uh, ontwikkelen. En dat soort dingen kan je natuurlijk ook weer heel goed um, aanjagen vanuit je, eigen, uh, vanuit je eigen kanalen. Dus je hebt je eigen kanalen. en dan, um, We hebben, we hebben, nu ook, we hebben al, al best wel een groot YouTube-kanaal, maar die hebben we eigenlijk een beetje um, links laten liggen. Nou, daar gaan, gaan we dit jaar ook weer echt een, een, um, een booster geven. Want dat um, uiteindelijk zoeken ze op je. En dan kunnen ze maar beter gewoon bij jou terechtkomen. In de plaats van dat je ja, dat je het maar elke keer via, via paid advertising moet gaan doen. Ja, helder, helder. Ja, vertel eens wat over je marketingteam. Uh, wat voor een, uh, uh, skills heb je in huis? Uh, werk je met een flexibele laag. Uh, ik ben even heel benieuwd hoe je ja, zeg maar al die campagnes en alle de always-on-marketing goede banen blijft. Ja, naast mij hebben we vier marketingcoördinatoren, waarvan, um, ik zit net in een shuffle, maar wat we gaan doen is uh, drie marketingcoördinatoren die werken echt in clusters en één algemene marketingcoördinator en die clusterwerking. Uh, dan zij um, binnen Internals heb je uh, bouw en constructie, um, uh, games, buitenspeelgoed, dus en wat zijn allemaal in clusters verdeeld. Um, en een marketingcoördinator die is dan gekoppeld aan de inkoper daarvan, de assistentinkoper, uh, en, en, en de sea specialist dus, dus, gewoon, dus in een groepje om een cluster heen. En zij gaan dan met z'n allen bepalen van oké, okay, weet je, we zitten nu in uh, bijvoorbeeld een babypeutercampagne. Uh, hoe, um, hoe gaan we die aanvliegen? Welke. Um, wat, is, wat zijn de juiste producten daarbij, nou, noem maar op, er komt een heel campagne uit. Um, daar worden, worden seo pagina's voor geschreven, nou, noem maar op. Um, dat is hoe wij nu uh, gaan werken en die algemene coördinator, die ook meer op de POS materialen van de winkels, uh, algemene campagnes in de toys breed, zeg maar dat. Uh, dan hebben we nog twee uh, designers uh, uh, voor ons werken. En voor de rest zijn er een paar bureaus waar we mee samenwerken. Um, niet al te veel. Want dat, ik moet wel zeggen, sinds ik uh, uh, bij Intertoys werk, ik denk dat ik uh, <laughs> vijf link in verzoeken per dag krijg van, uh, van bureaus. Dat soort dingen. Dus uh, Intertoys is wel een erg gewild. Um, ...merk zeg maar, voor bureaus om, uh, om aan te haken, maar we hebben dan een bureau ja. um, voor die voor onze TikTok doet. Dat is wel heel belangrijk. Um, we werken met een um, uh, studio Mirage, die, uh, die werkt ook voor Blokker. Um, en dat, die doet zeg maar, al onze de, de speelboek, uh, al onze, voornamelijk ook DTP-werk. En we werken met een, uh, een bureau die meer op de, op de strategie zit. Nee, en af en toe schakelen we natuurlijk weer andere bureaus aan. Dus voor, nou ja, voor we hebben dan een influencersbureau, of dan hebben we dat, dus daar. Die, die haal je dan af en toe uh, erbij. En een mediabureau Ja, dan. ja, ja kan ik kan me zo voorstellen voor de distributie. Dat belangrijk. En, en, en daarin ja. zit ook, ik vergeet eigenlijk gewoon een hele belangrijke. Uh, de, en binnen het mediabureau die helpt ons ook bij uh, onze CEA campagnes en uh, display en social campagnes. Ja, helder, helder. En werk je ook met uh, freelancers? Nee, nee, eigenlijk niet. Dat, uh, is dat een bewuste keuze of is het uh, iets wat, wat, wat bij jullie minder voorkomt in de cultuur? Ja, ik, op, op een of andere manier is dat, um, uh, ben je eerder geneigd om naar een bureau te stappen dan naar een freelancer. Um, het is, moet ook zeggen, het is, het, het is wel een, zowel, zowel retail als speelgoed is ook best wel specifiek. Dus dan heb je toch wel. Um, ja, dan, dan, dan, ja ik, kom, ik kom niet zo snel bij een freelancer terecht. Nee, nee, nee oké. Okay. Nee, het is misschien ook even zoeken als je dat vanuit je eigen netwerk doet. Van, goh, vind je dan iemand inderdaad met die specifieke kwalificaties en achtergrond? Um, maar uh, maar uh, ja, dat is natuurlijk ook een idee om, om met een flexibele laag te werken, zodat je dan mensen ongoing zeg maar bij je kan betrekken. Uh, uh, die ook die diepe specialist hebben, maar ik kan me voorstellen als je dat niet direct vanuit een netwerk kan uh, oppakken, dat, uh dat je dat op een andere manier inzet. Ja, zeker. Want die marketingcoördinatoren moet je gewoon echt wel in dienst hebben. Want die, die zitten zo dicht op ja. de op inkoop. En, en het liefst heb je ze ook heel lang in dienst. Dus dat, dat daar, daar, daar zit gewoon moet je gewoon echt ook speelgoedkennis, zeg maar, voor hebben. En, um, ja. Ja, dus en, en aan de andere kant heb je dan bureaus, wat die weer een wat grotere rol spelen dan uh, alleen maar een uh, freelance. Ja. Ja, helder. Ja, wat staat er op de kalender voor, uh, voor het rest van het jaar? Heb je alle primeurtjes of tipjes van de sluier die je zou kunnen delen? Nou, we gaan uh, uh, vijf nieuwe figuurtjes uh, uh, introduceren. Samen met onze uh, uh, GoPlay-strategie komen daar vijf uh, figuurtjes bij. die allemaal een eigen karaktertje hebben. en heel vrolijk ook uh, um, onze uh, look and feel, zeg maar, aankleden: Space, ja. Bot, Kite. Hippo en Meis heten ze. Oké, okay, um, leuke ja, naam. Ja, dat is wel heel leuk. Nou ja, wat wij, um, zoals ik al zei, we gaan, uh, um, uh, gaan ons op, op YouTube uh, gaan we ons richten. En uh, ja, voornamelijk is het gewoon heel erg de, de, het gevoel Go Play uitstralen. We gaan uh, heel veel winkels gaan we gewoon echt even een enorme mooie opfrisbeurt geven. Dat is gewoon, dat is gewoon alles er weer. Qua instoormaterialen, materialen, het wordt gewoon echt wel een, uh, um, ja, het wordt echt wel hele mooie winkels worden het. En um, mm -hmm. ja, voor de rest, we gaan uh, van zomer gaan we van start met uh, het bouwen van onze eigen app. Ja, oké, okay. spannend, ja. spannend. Nou leuk, Dankjewel voor een kijkje in de keuken bij, uh, bij Intertoys. Um, ja. Heel leuk Nico om jou ook uh, beter te leren kennen en uh, en de insights uh, over hoe je je team uh, uh, neerzet. Ik wil je ontzettend bedanken en heel veel succes wensen dit jaar met uh, nou ja, de introductie en een verdere uitrol van GoPlay en, uh, en over de start van jullie heen. Oké, okay, nou, dankjewel.